Zaterdag. We hebben iets nieuws verzonnen, uh, een vrijblijvende waardeindicatie van uw woning op een zaterdag. Iedereen weet al wat hartstikke druk hebben uh, door de week. Dus wij bieden u de kans om op zaterdag heel vrijblijvend ons uit te nodigen. Zodat wij u kunnen vertellen wat uw woning waard is, wat een goed verkoopstrategie is en uiteraard ook voor eventuele aankoop. Wilt u graag een afspraak maken, laat het ons dat weten. Dan plannen wij met u in en uh, dan zien we u graag binnenkort op een zaterdag. Dankjewel.